Heemkunde Vlaanderen organiseerde de wedstrijd Leukste Jeugdbewegingstraditie. KSA Herdersum overtuigde de jury met oxas hun eigen Olympische Spelen, compleet met kogels, speren en medailles. Onze traditie is oxas en dat staat voor Olympische KSA-spelen. Dat is een traditie die wel... Hé, hey, hey, Is niet, maar... We hebben al Wij 50 jaar met onze KSA, en ik denk dat het al van in het begin meegaat. In 1968 waren het Olympische Spelen in Mexico en wij vonden die olympische geest echt tof. Hè? Meedoen is belangrijker dan winnen en wij hebben gezegd, goed, we gaan de kinderen hier op de parochie ook een keer de kans geven van zich olympisch te testen. Wij hebben zelf olympische Spelen georganiseerd, speciaal voor onze jeugdbeweging en op, op maat van elke leeftijd. De bedoeling is dat ze meedoen aan vijf verschillende disciplines en wie daarbij de meeste gouden medailles haalt, die uh, wint het oxash we hebben daar jaarlijks aangehouden en wij noemden dat de Olympische KSA-spelen, de OXAS. En het is nog altijd onder die naam dat zij dat hier jaarlijks organiseren. We steken een show in elkaar met de leiding, waarbij dat de vlam, zo van Athene afkomt. Naar hier naar het plein van KSA-Dersen, op het voetbalplein. En hier wordt dan de grote vakken wordt dan aangestoken en dat is eigenlijk de start van de Olympische KSA-spelen. En vanaf dan is het een hele namiddag dat we verschillende Olympische noemers uitvoeren. Wij doen loopnummers, 80 meter, 100 meter, 200 meter, maar we doen ook nog andere nummers, bijvoorbeeld verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen voor de oudere gasten dan. Op het laatste van de, van de dag, als alle activiteiten afgelopen zijn, komen allemaal tezamen en wordt hier op dit podium, waar ik nu op zit, worden de medailles uitgereikt. En daaruit uiteindelijk, de finale daarvan, is dan de uitreiking van het oksas schaaltje aan de gast, de jongen, die het meest gouden medailles binnen kan rijven. Het voelt uh, zeer goed, echt zeer goed. Ik ben zeer blij dat ik dit eindelijk iets gewonnen heb. En ja, dat is een eer om dat te mogen dragen. Ikzelf heb het ook gewonnen in 1999 en ik draag dan nog elke KSA en ik ben er ook nog steeds zeer fier op dat ik dat mag dragen. De mentaliteit en de geest is op 50 jaar enorm veranderd. Maar wat, wat mij deugd doet, dat is dat de belangeloze inzet van die jongens nee, iets doen omdat je mensen graag ziet, omdat jonge, jonge mensen graag ziet en een zinvolle tijdsbesteding bezorgen.